Welkom bij Debunked. Vandaag gaan we ons richten op de kledingindustrie. De kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Bijvoorbeeld vervuilender dan de lucht- en scheepvaart bij elkaar. Hmm. Het is best wel een oerwoud aan allemaal verschillende feiten over kleding. En dan hebben we het nog niet eens gehad over een heel belangrijk onderwerp, namelijk greenwashing. Wat er namelijk beweerd wordt, is ook nog eens niet altijd waar. Dit heb ik denk ik al echt. De gaten vallen er inmiddels in. <laughs> 15 jaar, het zit zo lekker. Ik heb best wel kleding, best wel lang al. Oké. Okay. Als je oude kleding naar de textielbak brengt, krijgt het een nieuw leven. Nou, allereerst natuurlijk supergoed dat je je oude textiel naar de textielbak brengt, want hoe beter we dat inzamelen, uh, hoe makkelijker we er weer nieuwe kleding van gemaakt kunnen worden. Alleen, eigenlijk wordt dat niet gedaan. Oké. Okay. Een groot gedeelte gaat ook naar de tweedehandsmarkt, maar helaas gaat een nog veel groter gedeelte en een steeds groter wordend gedeelte, omdat er zo'n groot deel fast fashion is, naar ver buiten Europa en wordt het uh, daar gedumpt op grote afvalbergen. Binnen de kledingindustrie kennen we ook nog fast fashion. En fast fashion is erop gericht om zoveel mogelijk tegen zo'n laag mogelijke prijs te produceren. Dus jij denkt een heel goedkoop jurkje te kopen. Dat doe je ook. Maar met grote gevolgen voor milieu en natuur. En ook weer die werkomstandigheden. Op dit moment zijn er fast fashion ketens die produceren kleding... die je eigenlijk maar drie keer kan wassen. En dan vallen de gaten er al in. Ook weer met de gedachte... zorgen dat we zoveel mogelijk verkopen aan die consument. Nou, als het na drie keer wassen eigenlijk al stuk is. Moet je nagaan hoe vaak je dan terug gaat. Als ik veel kleding bestel... Stuur ik gewoon de helft terug, dan kan iemand anders het kopen. Ja, nou heel herkenbaar natuurlijk. Je denkt ik wil die spijkerbroek, maar heb ik nou maat 38, 42. De maat die je niet nodig hebt, die stuur je terug. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk mee? En ik kan je zeggen dat het helaas niet meer terug in de winkel gehangen wordt. Het komt ook niet meer online te staan. Met een beetje massel gaat het nog naar een ander platform waar je het dan kan kopen. Maar helaas uh, wordt het alsnog vaak weggegooid, want het is veel meer werk voor een winkel om het allemaal weer opnieuw in te pakken, het netjes te maken, misschien even te stomen. Dus het is voordeliger voor hen om er gewoon afscheid van te nemen. Ik vind daarom ook echt superbelangrijk dat als je iets bestelt, dat er gewoon een soort pop-up komt, zodat je precies weet wat er gebeurt met de kleding die jij weer terugstuurt. Alleen de grachtengordel kan duurzame kleding betalen. Um, ja, nou, de kleding die nu voor zo'n lage prijs in de winkel hangt, dat komt alleen maar omdat de prijs niet betaald wordt... voor een netloon aan die mensen, voor de natuur, voor het milieu. Dus die prijs is gewoon vele malen lager dan dat hoort. Je kunt er ook van uitgaan dat duurzame kleding, die wellicht wat duurder is, ook vele malen langer meegaat. En vaak zijn de condities, bijvoorbeeld als het stuk gaat, ook nog een stuk beter. Op dit moment zijn er duurzame kledingmerken, die geven garantie op hun kleding, omdat het zo goed gemaakt is. Waardoor je het ook bijvoorbeeld na tien jaar voor een gereduceerd tarief nog steeds kan laten repareren. Dus duurzame kleding is, ja, wellicht duurder, maar gaat ook veel langer mee. Er zijn wel alternatieven. Het hoeft niet alleen maar heel veel duurder te zijn. Heel veel mensen vinden het nog steeds niet normaal. Zeg maar tweedehands, dus er hangt nog iets van. Sommige mensen vinden het vies, vinden het niet gewoon, vinden het spannend als je bijvoorbeeld mensen direct moet benaderen. En dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Ik heb de allerleukste ervaringen juist op de tweedehands platforms. Dat is een van de redenen waarom ik een plan heb gemaakt. Een plan om de kledingindustrie te verduurzamen. Het belangrijkste onderdeel van mijn plan is dat het radicaal transparanter moet. Het is best wel gek dat als je nu je kledinglabel pakt, dat er eigenlijk helemaal niks staat over duurzaamheid. Er staat wel wat over materiaal, misschien waar het is geproduceerd en dat kan allemaal veel eenduidiger. Op die manier zou je veel makkelijker kunnen zien of jouw kledingstuk dat je koopt ook daadwerkelijk duurzaam is geproduceerd. Prima om van tevoren te bepalen als producent van kleding hoe vaak een kledingstuk gewassen kan worden en er gewoon nog knap uitziet. Maar een ander punt is ook dat als jij het in een wasmachine gooit, dat het heel veel vezels verliest. En die microplastics. Ook dat moet aan banden gelegd worden. En als laatste in mijn ideale wereld zou ik willen dat echt iedereen tweedehands kleding koopt. Er is zoveel kleding op de wereld, we kunnen nog wel minimaal 10 jaar vooruit met de kledingberg die we nu hebben. Heb jij het afgelopen jaar een gouden vondst gehad op de tweedehandsmarkt? Ik ben echt super benieuwd. Laat je het hieronder weten.